Ja? ja? Dit is een klimband, zei jij, hè? Je wil klimmen, hè? Ja, maar dit is de vis en dit is de boot. En willen de vissen ook klimmen? Nee. Nee? Dit is bij het gras. Bij het gras en daar is een klimband. En hoe hoog is die? Heel hoog. Hoe hoog? Laat het zien met je armen hoe hoog? Nee, maar hoger dan het dak. Hoger dan het dak? Nee, hoger ja. dan dit dak. Dan dit dak, ja. Nou hey, gewoon. En weer, weet je, iets daar lief? En man. en een klimwand. Moet hij een punt hebben? Waarom heeft hij een punt? Ons kunt hij niet klimbans zijn. Hij moet een punt zijn, want dat wordt ook wel kanaal. Ja, ik snap wat je bedoelt, want als je heel ver kijkt, dan lijkt het op een punt. Dus dit is echt. Perspectief tekenen. Je hey Amine, zie jij jezelf hierop klimmen? Zou je hierop willen klimmen? Dat doe ik elke dag. Oh, dus we moeten echt klimmen, moeten we echt erbij hebben. Dus we gaan gewoon een lekker klimmen. Hier, hier kan je zitten, hier kan je zitten. Oh, maar dit zijn die randjes. Super cool! Je kan die gewoon... randjes ga ik elke dag staan. En je kan gewoon halverwege kan je zitten. Super cool. Trampoline. En dat is een trampoline. Hartstikke idee.